Dat vindt een zoekmachine echt prettig. Dan leest hij meteen aan het begin van de titel de term waarop je gevonden wil worden. Ja, dan hecht hij daar meer waarde aan. Dan snapt de zoekmachine ook sneller waar de pagina over gaat. Goed om te doen voor je branding, voor de naamsbekendheid, maar doe dat dan wel aan het eind van de titel. Er zijn er meerdere pagina's met dezelfde titel. Ja, dan, dan lijken pagina's op elkaar en dan kunnen zoekmachines in de war raken. Dat wil je voorkomen. Je kunt korte titels gebruiken als mensen heel gericht op zoek zijn naar bepaalde informatie. Voor informatieve zoekopdrachten kun je vaak beter een wat langere titel schrijven, waarin je bezoekers ook probeert te prikkelen en ze echt probeert te verleiden op jouw zoekresultaat te klikken.